Ah, toen ik een uh, jaar of 17 was, moest ik uh, naar de dienstkeuring. Nou, ik zeg tegen hem van, ik ben hier een hoog uit een uur. En dan moest ik bij uh, drie officieren komen, ik zat achter een bureau. En daar kreeg ik twee vragen van. En, uh, waarom wil je niet in dienst, waarom kan je niet in dienst? Ik zeg, nou, ik wil niet in dienst, want uh, jullie wisten vanaf 1932 hoe raad met ons. En ik kan niet in dienst, want ja, waar ik eigenlijk vandaan kom, we hebben geen land. Hoe wil je me voor een land leren vechten? Dat ga ik gewoon niet doen. Dan krijg nog wel een derde vraag. Oké, okay, als er nou oorlog uitbreekt, wat doe je dan? Ik zeg, nou, ik ben de eerste die schiet om mezelf te verdedigen. Bedoel, dat is logisch. Mijn vader was een muzikant en we reisden rond in de Nederlanden met onze familieorkest en bij iedereen had een contract. We gingen daar en dat was een prachtig leven voor een jong kind zoals like, uh, ik was op dat moment. Dat was geweldig. Nou, ik ben een Cinto en mijn mensen worden Sinti. genoemd. Uh, in het algemeen noemen mensen ons Gypsies. En zoals de Jews, de Germans niet like ons. De Tweede Wereldoorlog en met name de moord op 20... 30 uh, minimaal uh, Nederlandse zigeuners, zoals ze toen werden genoemd, heeft een enorme impact op die gemeenschap zelf gehad. Met, uiteraard op degenen die de oorlog hebben overleefd. Dat is ook niet zo gek, dat geldt natuurlijk ook voor Joodse Nederlanders. Uh, grote delen van hun familie zijn vermoord. Uh, soms zijn er maar een paar, een paar leden van hun gezin overgebleven, of zelfs maar één. Dus dat dat een enorm trauma heeft, heeft teweeggebracht in die gemeenschap, dat mogen duidelijk zijn. And I looked up and I saw my father, and my father yelled out of the train to my aunt, musla musla take good care of my boy. And at that moment, that moment, which is, you know, all my life I live with that one moment, I saw the train leaving, with my father looking at me, And the train, our train, was also leaving and that was the last I saw from my loved ones. De Nederlandse samenleving en de Nederlandse staat ook wel heeft meegeholpen. Het was niet hun initiatief, maar ze hebben natuurlijk wel meegeholpen om uh, die razzia mogelijk te maken. Dus daar is ook wel uh, een, een collectieve schuld ligt daar ook wel. Nou, als je dat vanaf de andere kant kijkt, dan zie je dat er aan de ene kant er is een grote mate van continuïteit Als het gaat om hoe de samenleving tegen Zigeuners, Sinti en Roma aankijkt. Die was heel negatief voor de oorlog en die is ook op dit moment... Nog steeds negatief. Roma uh, well, integration is een is delicate term. You know? It seems to suggest that they need to do something in order to catch up with the majority societies. But what we actually need to understand are these moments and processes of exclusion. Er zijn heel veel Roma en Sinti die best wel succesvol zijn, uh, educatie hebben gevolgd en je ja, eigenlijk gewoon geheel mengen in de samenleving. Maar eigenlijk door het feit dat er zoveel oordelen en ze hangen aan de Roma en Sinti, die niet eigenlijk durven uitkomen of wie ze echt zijn. If we instrumentalize um, the Roma Holocaust uh, remembrance in terms of what happened, you know, the facts, which are important, but we much more uh, need to understand these processes of exclusion um, because that's the connection to today and that's the connection to the improvement of uh, European societies and make them more inclusive. So the history of the genocide of the Roman Sinti came up in the International Holocaust Remembrance Alliance nearly 10 years ago, when a small group of educators realized that there's a huge challenge to address the ignorance. Basically from that time we've managed to convince the larger community within the International Holocaust Remembrance Alliance, now 31 countries, that this topic needs to be addressed and het is heel complex. Het is niet alleen over kennis, het is ook over de prejudices, niet alleen van studenten, maar ook van educators en van policy Er zijn nog steeds veel episodes of diverse episodes uit de Tweede Wereldoorlog waar Nederland niet voldoende van weet um, of waar minder kennis over is. En uh, de geschiedenis of de genocide op de Roma en Sintië is één van deze episodes. Een andere episode is bijvoorbeeld de oorlog in uh, Nederlands-Indië. En wat wij als comité doen is ook door uh, bepaalde zaken te programmeren op 4 mei... ...door aan bepaalde aspecten aandacht te besteden in educatieve projecten en ook in communicatiecampagnes. Daardoor proberen wij als het ware die, die wat meer blanke stukjes in te kleuren... ...en meer gezicht te geven en mensen meer profiel te geven. Een voorbeeld daarvan is het feit dat bijvoorbeeld Sony Wise vorig jaar heeft gesproken tijdens de nationale herdenking. Daarmee vertel je ook het verhaal van de Roma en Sinti in Nederland. En ik ben nu for 53 jaar, als een matter En ik ben, waarschijnlijk de gelukkigste persoon in de wereld, want ik heb twee prachtige kinderen, een dochter en een zoon, vier kleinkinderen. Ze zijn groot geworden. De oudste grandchildren zijn uh, 20 jaar oud. Dit is fantastisch. Ze konden ons allemaal niet They could not kill us all. We are still here, after all those years, after thousands of years of exclusion, of discrimination. We are still here. And we're going to be here for another thousand years. Uh, many people know about the Jewish, the Moroccan, the Turkish minorities, but that we also have Roma and Sinti in the Netherlands is uh, generally unknown. Um, so it's also a symptom that we do not have this particular political and social infrastructure. For instance, um, uh, the financial support for Roma and Sinti organizations is lacking already for a very long time. That as soon as there are problems, there is money, but as soon as Roma and Sinti would like to do something um, to organize, um, for instance, in terms of, of developing a, a, a self-organization, uh, there is never money for, for these issues. Uh, Anti-Semitism and anti ziganism can only be changed in the long run by education. To change people's behavior, you have to change their minds first. You can only change their, uh, their minds and their opinions when you can reach them with new information and new stories and new perspectives. Yeah, yeah. на Радио Патре. Благодаря, Шенален Шукар, Томар Овдиве. Овдиве си пара штуји Тритонове. Пало Роман Геноцидо си буд бари рекогнација Овдиве, ке амено Роман шајте оваа чалјар дека да лестар. Нема е ке нево во момента си јакана, кај му се ти дека са виси и перспектива, te wat kerel pet hij te hebben, butschoor, jandor, romano Genocide, kadalestar o dat leest er, of als je niet peet, je kent wel te pande, je kent si koas, so amenoroma, akana Avdive, muse te keras. Savi, erkenning te te hebben. Bij Romengo glasbier of i godi, palo Romano genocido. Dat je nasti te keren educatie palo Romano genocido, bij Romengo kan al Roma's den mij barokator was je